Hallo, mijn naam is Leen. Ik ben vrijwilliger bij de Kinkistar. En vandaag neem ik jullie mee in een van onze projecten, namelijk Jongeduld. Yes, ik ben hier bij Sanne van de Kinkistar. Sanne, kan je een beetje meer vertellen over Jongeduld? Uh, Wel, Jong Geduld is een opleidingstraject voor jonge bands, 18 jaar of jonger. Uh, Wij nemen nu eigenlijk mee een jaar lang in een traject met workshops, coachings, opnames, uh, radiokansen, noem maar op, waarmee dat we nu eigenlijk proberen een professionele voorkomen te geven in de muziekbusiness en meer verstand over hoe de muziekzaken werken. Vandaag is er een selectiemoment voor jongeduld. Er zijn dus een hele hoop jonge bands die daar eens een keer komen voorspelen voor ons en eens komen praten over wat ze uit een jaar jongeduld zouden houden. En dan gaan we hebben zien met welke team dat we volgend jaar een jaar aan de slag gaan. Ik ben Elke Brouwers ik heb passie daar. Ik ben al voor mijn acht jaar bezig met uh, hiphop, rap. En waarom heb je besloten om mee te doen aan Jong Ik wil een boodschap uitbrengen aan de mensen die het leven niet zien zitten. Zo het is fucked up. Ik ga de een eind aan het maken. Dat heb ik ook allemaal gehad en ik heb zoiets van mijn muziek en het gedaan. Allemaal doen. Dus ja, daarvan als dat dan wat meer in Gent of uh, omstreken of zo gaat. Het dat ook alweer door naar uh, andere streken en is iedereen een beetje hoop nog met muziek. ik kiel een paar stak te halen. Ja, kan je je even voorstellen? Uh, ik ben Quinte uh, ja, van, van ABN. Hè, dus, uh, ik ben hier dan vandaag gevraagd als jurylid voor uh, Jong Geduld. En uh, dat doe ik met plezier. Ja, en uh, waarom heb je eigenlijk meegedaan aan Jong Geduld? Punt één was mij. Ik heb er niet aan meegedaan. Daarvoor ben ik veel te oud. Nee, laat maar lopen. Uh, uh, ja, waarom? Ze mij gevraagd hebben. En ik vind het wel belangrijk dat jongeren een kans krijgen dat er een traject voor hun wordt uitgestippeld. Want los daarvan kun je iedereen wel studio tijd geven, uh, maar ze gaan het toch wel zelf moeten doen. Maar een beetje ondersteuning is toch wel belangrijk. Waarom hebben jullie gekozen om bij Jong Geduld mee te doen? Dus in principe was dat eigenlijk gewoon voor een beetje vooruitgang te boeken. Want wij komen van een boerenhol, het noemt, en ja, daar is er niet zoveel te doen van optredens. En zeker niet van uh, ja, mensen die we verder lopen in de muziek dus. Voor vandaag, ik heb mij alleszins heel erg geamuseerd. Ik hoop dat jullie veel te weten zijn gekomen over jong geduld. En ik zie jullie volgende keer in de Kinky Star. Ciao!